Allemaal botbruine geurtsmakelaars. Waarschijnlijk ben je net klaar met het regelen van je etentje, je bosje rozen, uh, uh, je luchtje voor je vriendin, voor je vriend. Maar nou, wat is nou een betere verrassing dan uh, een gloednieuw appartement? Jacques-Euruspatsoen 137-3-kamerappartement. Um, en een, uh, het leuke detail is dat dit een, een fantastische, ruime woonkamer heeft. Dit is natuurlijk wel dus vergeet het bosje rozen, vergeet het etentje. Kom gewoon hier kijken met jouw vriend of vriendin. Vrij gezellig zijn uiteraard ook welkom. Uh, want misschien heb jij dan binnenkort hier wel je eerste romantische etentje. Of een ontbijtje op bed. natuurlijk in de ruime slaapkamer. zie ik jou binnenkort.